Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u hoe u um, handig, op een handige manier, maprechten kunt instellen voor mappen binnen uw vak. U bevindt zich in uw vak. In dit geval uh, bevindt zich op uw vakdashboard en hieronder staat de mapstructuur. En stel u wilt een uh, map maken met, uh, met inhoud en die map die mag alleen te zien zijn voor Twee leerlingen, die zitten in een, samen in een klein plus groepje. Zij lopen voorop. En u wilt in deze map allemaal leerelementen plaatsen die alleen voor hen zichtbaar zijn. Nou, u kunt natuurlijk sowieso hier instellen of een map wel of niet actief is, maar dat geldt dan voor alle deelnemers aan dit vak. In dit geval maakt u een map aan voor een plusgroepje en dat plusgroepje dat heeft u al gedefinieerd bij groepen hoe dat gaat vertel ik in een andere video maar hier ziet u het plusgroepje gedefinieerd en in dat plusgroepje bevinden zich twee leerlingen Max Groothuis en Diantha Jansen en u wilt hen, alleen aan hen, wilt u dit mapje tonen zodat zij aan de slag kunnen met de leerinhoud in deze map en de rest van de klas mag dit mapje niet zien hoe pakt u dat aan? Nou, u klikt op die betreffende map en vervolgens klikt u hier rechtsboven op het tandwieltje. En dan kiest u voor rechten. En de bovenste optie is selecteer wie le lees- en deelname recht heeft in de map. Daar klikt u op. U kunt hier uit de deelnemers van het vak kiezen. dus U kunt hier de betreffende deelnemers aanklikken. Maar omdat uh, die twee leerlingen in dit geval in een plusgroepje zit, zitten... Kies ik hier voor groepen, want kijk, hier staat het plusgroepje bij. Dus als ik dat groepje selecteer, weet ik zeker dat die twee leerlingen uit dat groepje erin zitten. Dus u selecteert of de deelnemers los, of als u een groep heeft gemaakt, selecteert u het plusgroepje. Vergeet niet om hier op toevoegen te klikken. Nu staat het plusgroepje hier en de rechten worden aan het plusgroepje verleend. U klikt op opslaan en dat is het eigenlijk. Op dit moment kunnen alleen die twee leerlingen in deze map en de rest niet. U kunt die rechten altijd veranderen door weer op het tandhieltje te klikken en voor rechten te kiezen. En als u een gedetailleerd overzicht wilt zien van de huidige rechten, dan klikt u op de onderste optie. En daar ziet u precies, kijk de docent heeft het volledig beheer. En het plusgroepje mag deelnemen en de, de, de zaken lezen die zich daarin bevinden. En de rest van de klas of van de deelnemers aan het vak ziet dit mapje niet eens. Op dezelfde manier kunt u een, ja, zeg maar een, ...een losse leerling eh, de beschikking geven over een map. Dat gaat op dezelfde manier. Dus u maakt een mapje aan voor een bepaalde leerling. U klikt op die map, zodat die hier in het werkscherm in beeld is. Tandwieltje, rechten, selecteer wie lezen deelname rechten heeft. En ik ga selecteren uit deelnemers. En dit is een mapje voor Dianta. Daar mag zij alleen in. Dus ik selecteer haar bij de deelnemers druk op toevoegen kijk daar komt ze aan de rechterkant staat ze erbij en u klikt op opslaan op dat moment vanaf dit moment is zij de enige die dit mapje ziet in het vak um, een andere mogelijkheid is dat u binnen uw vak een uh, bepaald project uh, doet waarbij de leerlingen uh, zelf elementen aan een map mogen toevoegen. Normaal gesproken bent u als docent de enige die elementen aan die mappen toevoegt. De leerlingen mogen daar niet aankomen. Maar voor een bepaalde map kunt u dat wel instellen. Bijvoorbeeld, ik klik op toevoegen map. Dit wordt het project over energie. Dit kan ook anders worden vormgegeven in, uh, in It's Learning met uh, projecten. Maar dit is ook een manier om het te doen. Hier komt informatie over het project. Het is actief. En nu wil ik de leerlingen wil ik de rechten geven om zelf aan deze map ook elementen toe te voegen. Dat gaat als volgt. U klikt op de mapnaam zodat die hier in het werkvenster zichtbaar is. U klikt op het tandwieltje en gaat weer naar rechten. Nou, normaal gesproken heeft de hele klas lezen deelnamerechten rechten in de map, dus dat staat in principe nu goed. Uh, dat kunt u natuurlijk al aanpassen, dat heb ik net verteld hoe dat gaat. Maar kijk even naar de tweede optie. Selecteer wie er nieuwe elementen mag toevoegen aan deze map. Daar klik ik op. En ook hier kan ik dus weer die leerlingen of die groepen selecteren. Dus ik kies voor deelnemers. En als het de hele klas moet zijn, klik ik hier op het vinkje naast naam. Bob mag er natuurlijk ook in, dat ben ik zelf, ik ben ingelogd als Bob docent. Hier selecteer ik dus de hele klas in één keer. Ik druk op toevoegen. En nu is de hele klas is toegevoegd. Oké. Okay. Ik ben teruggegaan naar het project Energie. Dus de hele klas mag hier nu leerelementen aan toevoegen. Dat zijn dus de bronnen en de activiteiten. Ze dus kunnen toevoegen in principe wat ze willen. Maar je kunt dat ook wat beperken. Als je klikt op die betreffende map, Project Energie, dan ziet u hier staan: selecteerde elementen die moeten worden toegestaan. Nou, als je daarop klikt, dan. Kijk, hier vindt u vrijwel ja, alle elementen. En als ze zegt, ja hoor, ze mogen een discussie aanmaken, ze mogen zelf afbeeldingen toevoegen, submappen maken, prima... ...maar ze mogen niet gaan confereren, bestanden toevoegen mogen ze niet, ze mogen geen enquêtes toetsen maken, geen opdrachten... De reeks met uitleg zal verdwijnen, dus die kunt u sowieso uitvinken, die verdwijnt binnenkort, het is nu oktober 2014... ...dus u weer zegt, nou, um, zegt u nu, uh, nou, ik wil dat ze alleen notities toevoegen... Submappen hier maken, afbeeldingen toevoegen en discussie met elkaar voeren. Nou, dan klikt hij op opslaan. En op dat moment is dat voor elkaar. We kunnen dat nog even testen. Ik ga inloggen als leerling Dianta. En dan doorlopen we de opties die ik zojuist heb besproken. Doorlopen we nog eens om even te kijken of het werkt zoals het werkt. Leerling. Gaan we naar het betreffende vak toe? Ik dacht dat ik het. Ja, ik had het in dit vak gedaan. Of had ik het in het lege vak gedaan? Nee, hier zo. Kijk, hier staat de map voor de plusgroep. Daar zat Dianta in en nog een andere, uh, andere leerling. Er zit nog verder niets in. ziet u maar Zij mag de map zien. Dit is de map die Dianta en alleen Dianta mag zien. Er zit verder ook nog niets in. En Dianta zit natuurlijk in de in, is onderdeel van de hele klas. We hadden de hele klas toegang gegeven tot het project Energie. En inderdaad kan Dianta voor deze map, niet voor de andere mappen, kijkt u maar. Er zitten heel wat mappen in. Maar met um, leerelementen. Maar daar mag ze allemaal niet toevoegen. Kijk maar, dat plusje vind, vinden we alleen terug bij deze map, want ik heb haar rechten gegeven om in die map elementen toe te voegen. Ik klik op toevoegen en inderdaad de elementen waar ik net vinkjes bij heb gezet, dat zijn ook de elementen die zij aan die map uh, mag toevoegen. Goed, tot zover het handig uh, verlenen van rechten aan mappen.